Ken je dat? Je denkt te filmen en dat doe je dan vervolgens niet. Niet mijn dag. Ik heb nou 50 seconden aan beeld waarvan het eerste deel ook nog weggegooid kan worden omdat ik bezig ben met dingen opzetten. Het is ik heb bijna drie kwartier nog zitten kletsen. Want ik wilde het hebben over medicatie en behandeling. Het is niet mijn dag. Ik heb gisteren met opstaan, uh, een, ik wil niet zeggen nieuw pijnpunt, maar een pijnpunt getriggerd uh, in mijn uh, buik. En dat ja. zit nu meer in mijn rug en dat trekt door naar mijn buik. En ik ben me aan het voorbereiden op de vakantie. Dus gisteren heb ik niet veel kunnen doen, omdat het toen echt net gebeurd was. Dus ik toen ook heel veel pijn had en hoopte dat als ik dan rustig aan zou doen, het vandaag beter zou gaan. Het is vandaag bij kans nog erger. Maar ja, ik ga morgen op vakantie. Dus er moeten voorbereidingen getroffen worden. Dus dat heb ik gedaan. En toen dacht ik van, nou weet je wat. Ik heb nu even rustig. Ik zet alles op. En ik maak een video. En vervolgens doet hij het niet. Neemt hij het gewoon niet op. Dus sorry jongens. Jullie moeten iets langer wachten op de video over medicatie. En behandelingen. Die, ja, die er zijn en hoe dat voor mij geldt op dit moment ik ben kapot ik heb pijn morgen op vakantie dus uh, de video moet even wachten morgen in de auto ik zie er heel erg tegenop nu ik zo'n pijn heb ik zag er al een klein beetje tegenop want het is toch al gauw nou ja, tussen de 10 en de 14 uur ligt een beetje aan het verkeer in de auto en nou heb ik een nieuw pijnpunt. Of in ieder geval een die heel erg getriggerd is en heel veel pijn doet. En dat is gewoon niet fijn, zo'n zenuwpijn in, in je buik. Waar het mee te vergelijken is uh, een zenuwbehandeling zonder verdoving. Of, ja, weet je, zenuwpijn. Gewoon al zenuwpijn. Maar dat dan gewoon 24-7. Ik zeg ook wel eens, als je je stroombotje stoot, die pijn, die scherpe pijn... Dat voel ik dan af en toe, en dat voel ik nu eigenlijk gewoon continu in die uh, zij, half in mijn rug, maar het trekt gewoon die hele zijkant door en het is gewoon, nou ja, piep. <laughs> dus ik zeg mijn excuses. De video gaat er komen. Maar op dit moment ga ik gewoon, Daar heb ik niet de puf om nog een keer een uur te gaan zitten voor een video over de behandeling. Daarnaast krijg ik vandaag te horen dat mijn opa is opgenomen in Oostenrijk. Omdat het niet goed ging. Ik ben even op. Ik ben fijn, vermoeid, ik wil eigenlijk daar zijn. We gaan morgen pas. Je, we mogen niet bij opa, want er mag maar één per dag of zo, een idee. Maar in ieder geval, mijn moeder is daar vandaag geweest. Maar ik wil bij mijn familie zijn. En ja, dat is dan wel even dat het morgen pas is. En ja, tuurlijk, ik zou vannacht kunnen gaan rijden, maar dan kom ik dood aan. Ik kan niet naar mijn opa. We weten nog niet zo heel erg veel, maar gaan ze pas echt verder onderzoeken. En op dit moment gaat het goed met opa. Dus het is ook niet nodig om mijn lichaam door een hel, nog meer door een hel te brengen dan uh, ja, we al gaan doen morgen. Ik kan beter gewoon even een goede nacht rust hebben voordat ik in de auto stap. Maar vandaag is niet mijn dag. Vanochtend uh, brak het puntje van een van mijn elektroden af. Stress, want ga ik vandaag bestellen, heb ik het tot morgenmiddag. Nou, gelukkig, de fysio waar ik hem van kreeg, kon vandaag terecht om elektroden op te halen. Dus ik heb nu weer goede elektroden waar ik uh, deze week mee kan doen. En dat helpt gelukkig ook wel iets tegen de pijn. Ze zitten nu wat meer op mijn rug geplakt aan deze kant. In plaats van op mijn buik. Maar het, het blijft pijn doen. Het is gewoon continu aanwezig met alles wat ik doe. Zodra ik maar beweeg, dan voel ik de pijn. Ik moest mijn koffer inpakken. Mijn toilettas. Dat allemaal terwijl Mijn lichaam niet meewerkt. Mijn hoofd vol zit. Ik moe ben. Nou, soms heb je van die dagen die je gewoon over wil slaan. Je, het was ook niet zo dat ik kon zeggen van nou weet je ik laat het allemaal wel. Natuurlijk zijn er dingen want de koffer vol ligt op bed. Ja die ga ik er niet aftillen. Dat mag mijn vriend doen als hij straks thuis komt. Maar vervolgens is het acht uur en hij is ook nog niet thuis. Er moest nog voer gehaald worden voor de hond. Ja. Ik weet niet of dat nog gaat lukken voordat het, het, het sluit. Ah. Ik moest vandaag naar de apotheek, want ik kwam erachter dat mijn allergiemedicatie op was. Ik dacht dat ik dus nog een week had, was dus ook niet zo. Hallo fibrovolg. Ik... Ja, dat dus. Ik ben blij dat ik de meeste boodschappen gisteren al gedaan had. Ik kwam er vandaag achter dat ik nog een paar dingetjes nodig had. Dus ik ben nog heel even naar het kruidveld geweest. Mijn neuspray was op. En door mijn allergieën heb ik gewoon ook een normale neuspray nodig. En ik weet niet hoe het op het moment in Oostenrijk is. Maar andere... ik heb ook huisstofmeidallergie naast dat ik gewoon pollenallergie uh, allergie heb. Dus als ik dan bij iemand anders in huis ben, heb ik sneller last van de allergie. Omdat die huisstofmeid, daar ben ik niet zo aan gewend. Je, je raakt een klein beetje gewend aan je eigen huisstofmeid, dan heb je er iets minder last van. Maar nieuwe, dan heb ik er gewoon extra last van. Dus die, wilden, die medicatie had ik echt nodig. Daar kan ik gewoon niet zonder. En dan had ik wel bij de drogist iets kunnen gaan halen, maar dat werkt toch minder goed. Voor mij in ieder geval. Dus het was druk, pijn, veel doen en mijn opa die dan niet zo lekker gaat. Hij is 87, maar toch, dat was niet hoe we het begin van de vakantie hadden gedacht te gaan doen. Ik ga proberen van de week alsnog de video op te nemen over medicatie en behandelingen. En uh, welke mij hebben geholpen en niet. Maar voor nu is dit eventjes hoe ik erbij zit. Hoe, hoe het ervoor staat en het is... Uh, Eigenlijk wil ik gewoon naar bed... Dekens over mijn hoofd heen trekken en gaan. En niet nog na hoeven denken wat ik allemaal mee moet nemen. Wat ik in moet pakken, hoe ik het in moet pakken. Ik heb een lijstje. Kijk. <laughs> een heel aviertje vol wat ik mee moet nemen. Mee, wat er in de toilette was, wat in de koffer. Want anders geheid ga ik dingen vergeten. Vooral hoe ik er nu bij zit. Zoals je ziet kom ik eraan en dan mijn koffer thuis. Heb ik trouwens al een keer gehad. Geluk bij een ongeluk. Want we gingen naar mijn opa in Soetermeer. Dat is voor mij een uur rijden. Maar wij slapen daar dan altijd als er bijvoorbeeld een verjaardag is of zo. Toen waren we ook het koffertje vergeten. Gelukkig, heel veel toiletartikelen en alles staan daar gewoon standaard, omdat we daar altijd slapen. Maar kleding heb ik daar niet. Maar goed. Lijstje gemaakt. Wachten tot mijn vriend thuis komt. Hem aan het werk zetten, wat hij niet leuk gaat vinden. Want die heeft ook de hele dag gewerkt. Die is ook al uh, 12 uur in touw. Maar ja, het is, het is even niet anders. Gelukkig heb ik nog eten wat ik van de week gekookt had. Heb ik nog over. Dus dat wordt gewoon opwarmen en klaar. Wat denk ik. Nou ja, ik zeg, ik ga zo eten. Ik heb geen idee hoe laat mijn vriend gaat komen. Ik krijg hem ook niet te pakken. Of hij staat in de file of het is gewoon uh, dat hij nog druk bezig is. Ik weet het niet. Maar ik uh, denk dat ik sowieso zo ga eten en uh, ga afmokken hier. Want ik ben, ik ben klaar met vandaag en voor vandaag. Tot gauw.